In deze video laat ik zien hoe je in PowerPoint een schermopname kunt maken en hoe je die vervolgens kunt opslaan als videobestand. Ik heb hier PowerPoint geopend, een lege presentatie en het eerste wat ik moet doen is kiezen voor invoegen en schermopname maken. Op dat moment wordt het scherm wat achter PowerPoint openstaat wordt zichtbaar en alles wat op het scherm te zien is, zou ik kunnen vastleggen in mijn video. Eerst moet ik een gebied selecteren. En je ziet ook dat de cursor veranderd is in een plusje. Ik zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, ik wil dit gebied wil ik filmen. En hier ga ik dan wat zaken laten zien of vertellen. Um, en dat kan ik eventueel ook nog weer aanpassen, dat gebied, door deze knop te gebruiken. Want hier bovenaan staan nu de, de knoppen voor de opname. Hier begin ik met opnemen. Dit is de stopknop gebied selecteren kan ik nog aanpassen. De audio heb ik nu aanstaan, want ik wil mijn microfoon, ik wil erbij vertellen. En ik heb ook aanwijzen opnemen aanstaan, zodat ook de muis zichtbaar is in beeld, zodat mensen kunnen zien wat ik doe. Ik klik dan op opnemen. En je ziet een afteller. En dan kan ik beginnen met mijn verhaal. Ik kan uh, hier het een en ander over vertellen wat ik op het scherm doe. Ik kan bijvoorbeeld ook een Word document openen. Uh, iets op het scherm uh, typen of eventueel uh, tekenen. Uh, alles wat je op het scherm doet binnen het kader wat je zelf hebt aangegeven, dat is wat zichtbaar is in jouw video. Als je klaar bent, dan ga je weer met je muis helemaal bovenaan naar het scherm en dan verschijnen de knoppen weer in beeld. Je kan dan of pauzeren en zo weer verder gaan, of je klikt op stop. Ik klik op stop. Ik ga weer terug naar PowerPoint en dan zie je mijn schermopname hier als plaatje, eigenlijk al als mediabestand, ingevoegd in deze dia. Onderaan staat ook een afspeelknop. En dan kan ik beginnen met mijn verhaal. Ik kan uh, hier het een en ander open. En dan zie je dat uh, eigenlijk alles is opgenomen wat ik zo net heb gedaan. Maar het mooie hiervan is, je kan natuurlijk ook als PowerPoint opslaan, maar als ik er met de rechtermuisknop muisknop op klik kan ik kiezen voor media opslaan als. Als ik dat heb gekozen, dan ga ik naar de verkenner. Ik moet het dan een naam geven en ik moet een map zoeken waarin ik het wil opslaan. Bijvoorbeeld in de map filmpjes en ik noem deze, map, deze video demo 2 En je ziet dat hij er een mediabestand, een MP4-bestand van maakt. En dan heb je dus een video die je op verschillende plekken dan kan delen. Bijvoorbeeld via stream of via YouTube of uh, op een andere manier uh, via de uh, platformen waarmee je werkt.